Hallo mensen, leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5, voor Blivar En vandaag ga ik op pad met Wim. Uh, met de Turan 2016. Van het ministerie van Mods. En uh, met het zonnige weer. Ik zie de zon alleen niet. Oh daar boven ons. <laughs> ja, er zijn weer wat dingen aangepast. Uh, bedankt voor alle comments die ik heb gekregen. Ik heb ze allemaal gelezen met allemaal tips. Van ja, je was... Je, ik vroeg van, hebben jullie ook nog dingen? Die ik vergeet, die ik nog niet heb. En ik las heel veel. Um, dus er zijn wel wat dingen aangepast. Zo heb ik uh, een... Allereerst de broek is anders. Die is zwart. Die matcht nu met het t-shirt en het vest. Want die was niet gelijk. Die was lichter blauw. Die was, die was blauw. En zoals je ziet het vest was echt zwart. Dus dat zag niet heel mooi uit. Ik heb nu via de X... Hij doet het alleen niet. Nee, via de X zou ik meldingen moeten kunnen inspannen. Available for calls is links onder ingezet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Ja... Uh, yeah ben ik wel ingemeld uh, hoe kan ik wel zien? ja ik ben wel ingemeld um, ja daar komen we wel aan. en ja Nederlandse stemmen hebben um, wat heb ik nog? ja ik heb de Walter P99 ik heb dat stipje niet meer ik rijd prio 2 meldkamer beste meneer mevrouw iemand oh, mijn stuur wilt niet Ja. Um, wat heb ik nog niet is uh, weapon sounds. Oh, mijn Turan is nu al beschadigd. Hoe kan dat? Uh, wat heb ik nog niet? Ja, dus de weapon sounds, hè, dat uh, dus de, de geluidjes die uh, of de, de hardere explosies, de hardere gun sounds. Dat hebben we nog niet. Um, ik kreeg heel veel de vraag ook van stop de pet. Hoe kom jij eraan? Want dat is niemand te downloaden. Nee, dat klopt. Die heb ik doorgestuurd gekregen. Uh, bedankt, uh, shoutout naar degene die hem naar mij wilde doorsturen. Um, ja, vrijstelling, bitches. Wat, um, ja, dus dat heb ik. Dat is helaas niet meer te maar die heb ik wel. Um, uh, wat mis ik nog? Dat deze tyrannus wat sneller mag. Ja, ik heb toch besloten om de, ehm, um, uh, het, het beenholster weer te laten voor wat het is. O oh, shit. Nu gaat die Turan wat te snel. Hij is iets te langzaam. Vooral optrekken. En nu was hij wel iets te snel. moet de rem nog wat aanpassen. Um, ja, maar dit is... Ja, oké. Okay, laat ja, maar ik zeur te veel. Um, mijn stuurmot is ook nog anders dan ik ben gewend. Uh, de B-klasse van de collega's daar. Twee b klassen zoeken ook mee. Maar ik ga toch even... gebruik maken van mijn vrijstelling. Uh, wat heb ik nog aangepast? Ik heb superveel eigenlijk weer erin gezet hoor. Ik leg het wel langs. Uh, wat hebben we nog aangepast? Ja, jullie zien vanzelf wel. Uh, ja de Trouwens, dat moet ik wel nog even zeggen. Want ik kreeg daar één comment over. En dat vond ik wel grappig. Dat er maar één persoon was die het was opgevallen. Dat maakt er niks uit hoor. Maar um, dat was namelijk dat de verkeerslichten. Shit, nu moet je keuzes gaan maken. Is link... Ja, hij is links opgegaan. Uh, de verkeerslichten. Uh, die zijn een beetje raar. En dat komt omdat NVR, dus de de mod die dit allemaal wat mooier laat uitzien. Of ja, iedereen heeft daar zijn mening over hoe dit uitziet. Uh, maar in ieder geval de mod die het mooier zou moeten uit laten zien. Uh, die, Hallo, ik wil er even tussen. Ja, ik weet dat het niet helemaal netjes is van mij. Maar dit is ook niet netjes van jou. Ik heb het voertuig voor mijn meldkamer. Um, die zorgt ervoor dat de verkeerslichten raar uitzien. De verkeerslichten van Wander, a.k.a. de verkeersbordenjongen. Die zouden uh, met de zwarte en witte strepen moeten zijn. Uh, dat is namelijk niet het geval. Uh, dat, dat wordt alleen maar grijs. En dat komt omdat NVR weer de verkeerslichten zelf aanpast. Gaat er een fix voor zijn weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Wanderen en kijken er een soort van naar. Goeiedag beste meneer, mevrouw, iemand. Hi. Ik zie u niet zitten want er steekt een doodskist door uw hoofd heen. Um, die heeft gewoon drie doodskisten hierin liggen joh. Heeft u voor mij een rijbewijs, beste meneer, mevrouw, man, Frank? Het zal een man zijn. Uh, Pet check. Frank, uh, rijbewijs is uh, verlopen. Dat is niet helemaal mooi. Oh, nu komen er twee menus in beeld. Uh, uh, Oké, okay. wat bent u aan het vervoeren, meneer? Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hij zegt van, ja, ik geloof... Wat zei hij nou? We willen wat meer efficiënt zijn. Nou, oké. Okay. Waarom heeft hij de, de lading zo ge, ge, ge, be, gevestigd? Uh... Nou, dat denk ik niet wat hij zegt. Hij zegt, als we meer kunnen vervoeren, besparen we ook uh, benzine. Maar dat is niet zo, want hoe meer je erin zet, hoe zwaarder het is. What the fuck, joh. Um, hoe uh, meer je auto moet uh, trekken, zeg maar. Of is dat nou iets heel doms wat ik zeg. Um, waarom heb je niks anders gezocht wat dit makkelijk kan voor transporteren? Ja, ik vind het een beetje rare antwoorden geven. Maar het kan ook zijn omdat mijn Engels het even niet kan... Uh, uh, omdat mijn Engels even niet zo goed is. Of nooit goed is geweest. Um, heb, heb je iets gedronken? Ik wil mijn advocaat. Heb je drugs genomen? Nee, waarom? Eh... Uh, ja ik ga maar even je mag even heb ik dat al? shift o, yes je mag even blazen voor mij tot ik stop zeg, blazen blazen blazen blazen blazen blazen, blazen. oh maar yes, je wilt niet mee werken, dat is helemaal mooi man um, ik mag dan even een afnemen, collega's, hoi ik ga hem sowieso niet verder laten rijden, dat kan niet goed, hij uh, bent bij deze niet aangehouden, nog niet uh, ik krijgt van mij wel meerdere bekeuringen uh, expired license want daar rijdt hij mee. Driving, nee ja. Um, kan er niets niet voor gevaarlijk rijden? Of ja voor uh, wat hij allemaal bij Ja. Uh, individual is zitten. Oké, okay. ik krijg dus twee bekeuringen voor het rijden zonder um, geldig rijbewijs en het. Um, ja, gevaarlijk uh, rijden met uh, lading, je weet zelf. En dan mag je ondertussen even uitstappen. Waar kijken we naar nou Wim? Naar de zon. Yes, hij moet niet zin ofzo. Ja, oké, okay. dat zijn twee bekeuringen. Wow. Nu stopt de pet gebruiken. Uh, ja, je mag je weg vervolgen, maar niet met dit voertuig. Dus je kunt zelf uh, iets regelen, maar omdat dat uh, niet gaat gebeuren... Ga ik even. Wacht, oh, wat is het verschil tussen stout truck en touw service? Zou we gewoon een stout service doen? We hebben we nog nooit gedaan. Het gaat helemaal fout waarschijnlijk. Oh. Um, ja, dus dat. Mag je weg vervolgen, maar wij zorgen wel even dat het voertuig gaat worden gesleept. Als je trouwens iets hoort, is de airco. Als je trouwens iets hoort, dat is de airco. Uh, want het is warm. No shit, Zurich, denken jullie nu? Ja, no shit inderdaad. Potmon, het is warm mee. Duidruck, dan maar. Die laat me nooit in de steek. Toch, pikmans, pikkerelmans. Weet je nog weer, Frank? Frank, ik moet je eigenlijk aanhouden voor niet uh, meewerken aan een ademtest, maar dat gaan we even niet doen, pik. De Britten rollen aan, de afgrond. Misschien dat er mee rijdt met de. Uh, met de takkelwaggel. Nee. Ik weet echt niet in welk gebied we zijn. Oh, oh. Ik wilde naar rechts, maar dan gaan we toch maar naar links. Deze tunnel, hè. Denk ik nu aan. Dat dacht ik laatst ook al aan. Daar ben ik echt nog nauwelijks of toch wel nooit doorheen gereden. Hoe zet ik me nou zelf weer op vrij? En Hoe doe ik dat? Ik krijg nu geen meldingen. Dan via dit menu. Wat, kan ik die kofferbakken open doen? Jee, dat kan ook weer. Dat deed het laatst niet en nu ineens wel. Available for calls. Uh, say. Status. Ik weet niet wat ik heb gedaan. <laughs> uh, boys, girls, help me out. Hoe doe ik dit? Ik had altijd deze knop. Ja, deze knop. Uh, police radio veel of calls yes oké okay, top man 12 leem zijn we ze hebben ik zie het witte stipje op de map ergens helemaal achter mij voorbij crossen maar zoals jullie later zeiden ga daar niet zomaar op af betrap iemand eigenlijk echt erop dus ook al heeft hij een wit stipje zolang die een straf was doet of zodat je hem niet ziet mag je het niet uh, mag je hem niet zomaar de kant zetten oké okay, die is voor mij Mijn stuur jongen, dit is echt gevaarlijk. Kijk dan wat die auto doet joh. Wajowee. Die auto heeft geen grip, maar dat komt door mijn stuur denk ik. Of de handling. Met die auto nou al kwijt? Nou nee, daar gaat hij. Kom maar, kom maar, pak hem. Kom maar, pak hem. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dit is niemand te doen. Hoe kan dit? Dit is de vraag. Is het de handling van de Turan of is dit het stuurscript? Want ik voel ook... Ja, jongens. Ik voel ook gewoon dat ik die Turan niet onder controle. Of dat stuur niet onder controle heb. Ja, die auto die gaat hier ergens heen. En ik weet oprecht niet waar die allemaal heen gaat. Shit, daar ging die... Het maakt het wel een stuk moeilijker. Maar het maakt het ook een beetje niet meer leuk. Want deze bocht zou ik echt wel makkelijk moeten... Ja, alhoewel. Zie je, dit is niet te doen. Dit is echt niet te doen. Ja, aan de ene kant denken jullie nu met z'n allen... Ja, wie pakt ook een bocht met 120 of wat ging ik. Aan de andere kant, vroeger. hè, vroeger. Toen had ik alles... Een beetje meer onder controle. En dan kan ik ook wel makkelijker zo'n verdachte aanhouden. Maar daar gaat hij nog steeds. Haha <laughs> ik heb hem wel. Ik hou hem wel nog bij. Ja maar hij glipt me gewoon al weg. Ja dit is echt niet leuk. Hier moet ik even iets aan gaan doen. Ja nu zijn we hem echt kwijt denk ik. Ja, links zag ik niks, dus we gaan maar even hier kijken. Nou, nu zijn we hem kwijt. Er rijdt meer politieverkeer rond. Dat zal wel um, LSPD van 0.4 zijn. Maar er, uh, ze doen niks. <laughs> ze zullen iemand langs gaan. Ja maar ja, logisch dat ze niks doen, want ik zat er niet officieel naar achtervolging. Zou ik de nou alsnog die grijze auto voorbij crossen, of weg crossen? Nee, we zijn hem echt kwijt nu. Die gaan we ook niet meer treffen. Ik ben hard aan het kijken. Nee, die gaan we niet meer treffen. Maar wat we wel gaan treffen is dit voertuig. Wat hij waarschijnlijk gewoon dit stopbord volledig negeert. Ja hoor, wat de fuck doet hij allemaal. Die gaan we ook eens laten blazen. Of in ieder geval even aan de kant zetten. Mijn stopbord is kapot. Of iets is kapot. Nee, dit is een ranje. Hij wil het van me af geloof ik. Stop doet het niet meer. Maar hij is nou wel te doen met stoppen. Goeiedag schoutel. Hey. Ik ben Wim. Voor mij een rijbewijs. Dus yes. De reden dat ik aan de kant zet beste meneer. Uh, nou die hebben we gevraagd we het kenteken eens na Of na trekken. Het ja, is dus moeten we het kenteken eens checken en natrekken, maar niet na checken. Dat is geloof ik een pleonasme, weet je ook weer. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 9. Ja, vijf, die klopt niet meer, vriend. Hij Hij zegt van hey, waarom staat het voertuig niet geregistreerd? Hij zegt: het wordt meestal niet op de openbare weg gebruikt." Meestal, zegt hij daarachter na nog eens. Ja, maar nu dus wel. Uh, dus dat betekent dat jij een uh, no registration hè, het? nee, even kijken, ik uh, nee, ben er voorbij gegaan waarschijnlijk, no registration, goed dan, wordt. ja dat voertuig wordt dan sowieso in beslag genomen in Nederland geloof ik hè, dus die, uh, dat ga ik ook doen, ja let op, uh, daar rijden collega's best makkelijk. Oké, okay, ik wens jullie ondanks alles toch nog een hele fijne dag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Gaan we dan Kogel weer aan het vesten doen? Ja, dat gaan we doen. Maar hoe gaat dat? Of ja, hoe gaat dat? Hoe ziet die uit? Die ziet geloof ik niet zo heel mooi uit, zoals ik zeg. En um, het is ook nog eens een heel groot gedoe. Even kijken. Uh, hmm. Dat is... Heeft... Dan moeten we helemaal naar beneden. Ik kom weer in het koord. Ja. Nou, hij ziet er op zich wel leuk uit. Maar ik had hem... Ja, nee. Boeiend. Daar is dus een uh, gijzeling overval... Uh, uh, vuurwapenmelding. Uh. Snap je? Ik snap hem. Jullie ook? Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Lekker werk pik. Oh, dit is iets anders dan... Uh... Ik had Ik me had voorgesteld... Wat had de cops doen? Oh, vuurwapen! Niet schieten heb! Hey! Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Jij gaat dat vuurwapen! Handen omhoog! Omhoog houden die handen! Op je knieën! Hey, staan blijven! Zegt de volgende voet, hoe gaat dit? Meldkamers, uh. goede stentie, iets gebeuren! Staan blijven, kom op uh, yeah, de Het is 400 graden meneer Wim heeft geen zin om langer te gaan rennen Als dit, ik weet niet wat het allemaal is Kom op Collega's van rechts Hey, wat jouw vriend Laat, Laat de wapen vallen Dodelijk veel toegepast. Wapenbergen, lekker werk collega Spikmans. Zo, uh, ambulance vragen voor deze beste meneer. Nee, dat kan nog niet. Ja, um, better IMS. Moet nog even installeren. Trouwens hè, dat vroegen jullie of dat zeiden jullie ook wat nog veranderd moest worden. Zo dus mijn wapen in mijn holse pakte en dat doe ik nu ook. Hoppakee, kijk eens aan. Lekker werk, man. Uh, die laten we lekker liggen. Die is voor de gieren of weet je die beesten die dan zo rond gaan vliegen. Eén collega vraagt om mijn assistentie. Oh my god, dan gaan we helemaal terugrennen. Hold backspace to immediately spawn. Oké, okay. weten we die knop ook weer te vinden? Het is allemaal een beetje anders. Maar we wennen er wel aan. Another day, another day, another de another naar de wet. Wow, dat was een diepe... Type... Really Hoi! Kun je even blijven staan? Hoi! Hoi! Ik wil graag even een statement van jou. Wat is er allemaal gebeurd, pikmans? Voor mij nog een identiteitsbewijsje. allemaal voor een systeem, hè? voor uh, het administratie van deze melding. Je wordt gezocht maat. En ben je net onder vuur? Ja laat maar zitten. Je bent aangehouden. Uh, wat is dit? Oeste oh, pet is yes, zeker. Mag even omdraaien. Je wordt nog gezocht, gaan we even uitzoeken. In ieder geval, uh, het is misschien wel handig dat ik jou meeneem voor deze melding. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar je gaat even met ons mee. Is 8 nou de knop voor een transportje? Nee. Patience 20, wat doen we voor deze. Dat is dus niet meer. Gaan we via dit menu. Daar komen de collega's van de kamar. Deze voertuigen laten we lekker voor wat het is. Staan hier prima toch? Blokkeert niks. Kan gewoon hier blijven staan. De collega rijdt er sowieso tegenaan. Hey, en uh, wij gaan uh, er vandoor. En waar gaan we heen? Naar het bureau. Ik ga er vandoor. Uh, einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga even in ieder geval instellen dat mijn stuur een beetje anders werkt of dat de toeran uh, beter werkt want één van de twee hoort niet, dan wel ja nee, alle twee hoort niet dat de toeran zo makkelijk wegglijdt en misschien wel elk voertuig en dat uh, mijn stuur zo ja ik kan het moeilijk uitleggen. Hij gaat in ieder geval, als ik in een bocht ga, voel ik gewoon tot mijn stuur het liefste. Als je kijkt, hier linksonder, boven, available of called. Voel ik dat het stuur het liefste dit doet. Die kant op draait. En ik heb gewoon geen controle over het stuur. Um, en waar pas ik dat nou aan? Dat is allemaal hier. Nee trouwens, dat is waarschijnlijk allemaal hier. Maar ja, die cijfers, die weet ik even allemaal niet te vinden. Gelukkig in mijn 5M heb ik die cijfers wel goed, goed, goed staan. Dus dat ga ik nu meteen even... Bekijken hoe het daar staat en dan pas ik het hier wel aan. Ik uh, moet zeggen, hij is vandaag niet gecrashed. Klop, klop, klop, klop, klop af. En ik uh, zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, ciao.